hallo welkom bij iedereen kan haken we gaan vandaag bolletjes haken en uh, deze zijn aan een sjaal gehaald gehaakt. Um, we beginnen gewoon je kan er van alles mee het is wel heel leuk er is ook heel veel vraag naar geweest dus dit is de julia bol met naald nummer 8 ik heb hier een proeflapje gemaakt En we gaan gewoon beginnen. Je begint altijd bij de, het derde losse zeg maar van een beginstokje. En we beginnen met 8 losse te haken. 2, 3, 4, 5, 6, 7. sla je draad om de, naald, om de naald en dan pak je de vierde steek vanaf de naald steek je in en je haalt hem door en je haalt hem niet verder door dan sla je hem om en je pakt twee lusjes zeg maar een half stokje dan sla je weer om insteken doorhalen en je pakt weer twee lusjes dit doe je zo vier keer omhalen, insteken en je pakt weer twee lusjes omhalen, insteken en je pakt weer twee lusjes tot je de vijf hebt en dan sla je om en dan haal je de naald door alle lusjes dan zet je deze even goed vast met een vaste of goed vast dadelijk ga je hier weer nog een bolletje maken dus je maakt weer twee lossen. sla je weer om hierin moet je insteken om nog een bolletje te maken pak heel even een naald erbij want het is even iets lastig omdat je een best grote haaknaald hebt maak ik even de opening iets makkelijker omslaan insteken omhalen door de lus en weer twee lusjes omhalen insteken doorhalen twee lusjes omhalen insteken doorhalen twee lusjes tot je de vijf op de naald hebt omhalen insteken doorhalen twee lusjes je hebt de vijf en dan pak haal je nog een keer om en haal je het helemaal door alle lusjes heen. Dan st steek je je naald zeg maar in het achterste lusje van het eerste bolletje. Ik heb nu het voorste lusje gepakt en nu pak je deze opening. Gewoon insteken en draad omhalen en door. Kijk, dan maak je dat bolletje een beetje dicht. Dan doe je weer... Vier lossen en je zet hem vast dan kijk ik eventjes waar ik het de eerste keer heb gedaan hoe je dat vast zet zeg maar in elke opening zet je hem vast wat je zelf eigenlijk uh, het beste vindt op jouw werk dus ik zet hem even vast met een vaste insteken doorhalen en nog een keer op je eerste bolletje we gaan er nog eentje doen 8 lossen 3 4 5 6 7 8 draad om de haaknaald vanaf de naald pak je de vierde 1 2 3 4 Steek je in, haal je hem door en dan maak je eigenlijk 4 halve stokjes in hetzelfde gaatje: 2, 3, 4. heb je 5 lussen op je naald omhalen en door, en deze zet je even weer vast. Dan zet je weer 2 lossen. En dan begin je weer omhalen. Je zet hem weer in die ene vaste. Ga je hem niet helemaal door? Hè? Je pakt weer 4 halve stokjes: omhalen, insteken, doorhalen, twee lusjes. Omhalen, insteken, doorhalen, twee lusjes. Dan heb je er 4 omhalen, insteken. Doorhalen. Twee lusjes heb je er vijf. Omhalen. Vijf lusjes. Kijk, en dan heb je weer mooi twee bolletjes. En die zet je in dit achterste kaartje. Ik zal even inzoomen. Zet je die vast. Pak je hem gewoon met je naald erin omhalen en vastzetten en je hebt weer een bolletje en zo ga je verder doe je weer 4 lossen nu om hem natuurlijk weer verder vast te zetten die bolletjes die krijg je straks nog die moet je een beetje tegen elkaar aan duwen. We zetten hem hier vast. Met een halve vaste en we hebben twee bolletjes. We gaan er nog eentje doen. 8 lossen. 3, 4, 5, 6, 7, 8. De vierde lossen van de naald. Steek je in. Oh, eerst omhalen natuurlijk, omhalen insteken en je begint weer met een bolletje met 4 halve stokjes 1, 2, 3, 4 als je de 5 op een naald hebt trek je de draad erdoor, die sluit je vaste en je doet twee lussen losse steken en je begint eigenlijk weer nu met omhalen in die halve vaste insteken doorhalen en je pakt weer vier halve stokjes je kan de video ook langzamer afdraaien als je meer filmpjes van mij wil dan kan je abonneren hieronder onder